De Piratenpartij staat voor weerbaarheid van mensen, zowel in tijden van crisis als daarbuiten. Een gemeente waarin de mensen in lastige tijden kunnen vertrouwen op hun verkozen volksvertegenwoordigers. De economische crisis, de coronacrisis. We maken vaak genoeg mee dat mensen in lastige tijden tussen wal en schip raken. Dat moet anders, dat kan anders en daar willen wij een bijdrage aan leveren.